Welkom allemaal bij de online bijeenkomst voor het energiecluster A12-A30. Mijn naam is Sabine Den Hertog, ik begeleid vandaag deze avond en ik zal jullie door het programma heen loodsen. Naast mij staat wethouder Geert Ritsema, uh, zo dadelijk komt de wethouder aan het woord. Voordat we dat doen, zal ik eerst eventjes vertellen wat we uh, gaan doen vandaag en uh, waarom wij deze online bijeenkomst hebben uh, gaan houden. Um, Overigens, ten overvloede, wij staan op anderhalve meter afstand van elkaar. Wij gaan er ook voor zorgen dat iedere keer als er een nieuwe spreker komt, dat het deskje voor ons op, uh, helemaal ontsmet wordt. Er um, zijn toch altijd belangrijke zaken om te melden, uh, aangezien we daar toch wel wat vragen over krijgen als we het niet melden. Dus daarom bij deze alvast. Anderhalve week geleden uh, heb ik begrepen dat iedereen van u een brief heeft gekregen in de brievenbus uh, waarbij is vermeld dat de gemeente Ede uh, van plan is om tien windmolens uh, te onderzoeken... in een mogelijke energiecluster langs de A12, A30. En daar gaan we het vanavond over hebben. Um, ik kan me voorstellen dat dat best wel veel vragen oproept bij, bij iedereen. En uh, het liefste zouden wij daar natuurlijk graag met mensen persoonlijk over in gesprek gaan. Uh, juist omdat wij uh, naar heb ik begrepen... ...alle bewoners rondom een windmolen in een straal van volgens mij een kilometer hebben uitgenodigd... ...zijn dat echt behoorlijk veel mensen. En uh, al deze mensen kunnen wij onmogelijk uh, persoonlijk benaderen. Dus dit is wel een heel prettige manier om in ieder geval in één keer veel mensen tegelijkertijd te kunnen bereiken. In een later stadium uh, zou het wel de bedoeling zijn om ook persoonlijk met mensen in gesprek te gaan. Uh, wat voor vorm of welke manier is nog niet bekend, maar uh, gaan wij... ...naar aanleiding van deze avond en het verdere onderzoek over nadenken. Uh, mijn collega Sven Ossekoppelen zal daar ook vanavond verder meer over vertellen. Um, het programma voor vanavond is uh, in eerste instantie... ...we beginnen eventjes met een uh, woord van de wethouder. We gaan vervolgens door naar het inhoudelijke deel... ...waarbij Sven Ossekoppelen gaat uitleggen wat het onderzoek precies inhoudt... ...en waar deze tien windmolens wellicht komen te staan... Vervolgens uh, krijgen wij een onderdeel waarbij de lokale energiecoöperatie uitlegt wat u er wellicht aan zou kunnen hebben. Um, en de wethouder mag het, uh, het verhaal afsluiten deze avond. Voordat we beginnen is het goed om te weten, uh, alle vragen die u heeft tijdens de uitzending, uh, die kunt u stellen via het WhatsApp-nummer wat bij u in beeld staat. Um, we kunnen onmogelijk waarschijnlijk alle vragen deze avond afsluiten allemaal behandelen dus we gaan ons best doen we hebben tot 9 uur begreep ik en tot die tijd gaan we gewoon zoveel mogelijk vragen behandelen um, mocht de vraag niet behandeld zijn wij zorgen ervoor dat alle vragen in ieder geval geclusterd op de website um, ede-natuurlijk.nl terug te vinden zijn ik vermoed ergens over een week of aanstaande maandag hoor ik hartstikke goed um, we beginnen met uh, wethouder Geert Ritsma. En uh, je gaat ons vertellen waarom je dit zo belangrijk vindt en waarom wij dit als gemeente Ede gaan doen. Ja, dankjewel Sabine voor, uh, voor je inleiding. Uh, en welkom aan iedereen die dit uh, webinar volgt. Ik, ik hoop uh, dat ik ook u heel snel persoonlijk kan ontmoeten. Want ja, er gaat toch niks boven het persoonlijke contact. Maar ja, zolang dat nog niet kan, doen we het op deze manier. En we denken dat we hiermee in ieder geval... Uh, voor de eerste bijeenkomst een, een goede aftrap kunnen geven en het zal zeker niet de laatste bijeenkomst zijn over dit onderwerp. Nou, u heeft het waarschijnlijk op een of andere manier al in de pers uh, vernomen en anders natuurlijk via de brief die u heeft gekregen, Ede gaat windmolens bouwen. Um, nou ja, wij hebben dat als college uh, van burgemeester en uh, wethouders besloten, uh, ja, omdat wij een opgave hebben. Uh, wij hebben in 2019 als gemeentes van Nederland, via de VNG, het zogeheten Klimaatakkoord ondertekent. Dat is een heel breed akkoord. Daar, daar doen ook allerlei maatschappelijke organisaties aan mee. He, nou ja, dat loopt echt van de ANWB tot Natuurmonumenten. LTO heeft het ook ondertekend, onder andere. Um, en zo zijn er veel meer organisaties. De vakbonden, uh, VNO-NCW, de werkgeversorganisaties. Uh, die zijn het allemaal met elkaar eens uh, dat er echt iets moet gebeuren. En dat wij uh, binnen... Uh, korte tijd eigenlijk al in 2030 voor de helft van onze energiebehoefte klimaatneutraal moeten zijn. Dat betekent dus dat de CO2-uitstoot drastisch naar beneden moet. Um, ja, en de gemeente Ede wil daaraan zijn bijdrage leveren. We hebben daar ook uh, onze handtekening uh, voor gezet. Um, en er is ook lokaal beleid uh, vastgesteld door de gemeenteraad al, al in uh, 2018, waarin is gezegd. Uh, Ede moet energie neutraal worden in 2050, dus dat betekent dat we in 2050 alle energie die we hier gebruiken in deze gemeente, ook zelf binnen onze gemeentegrenzen, duurzaam opwekken. Dat is het doel, uh, ja, en uh, dat doen we natuurlijk niet zomaar, hè. Da daar, daar gaan hele lange discussies aan vooraf, voordat we hier ook echt concreet invulling aan geven. Ja, uh, een stap die we nu zetten is dat we tien zoeklocaties in beeld hebben voor, voor uh, windmolens. Die liggen allemaal langs de A12, A30. We hebben die keuze gemaakt omdat we uh, uit een voorlopig onderzoek uh, hebben geleerd dat die locaties ja, het minst uh, overlast geven en vanuit milieutechnisch oogpunt uh, het gunstigst zijn. Natuurlijk snap ik dat er veel mensen zijn die hier ook zorgen over hebben. En die zorgen die nemen wij ook zeer serieus. En uh, ja... Nogmaals, zoals ik al zei, vanavond is wat mij betreft het begin van het gesprek hierover, waar, waarin u ook kan aangeven ja, wat uw zorgen zijn. En wij zullen er alles aan doen om daar zoveel mogelijk uh, um, met u over in gesprek te gaan uh, en uh, ja, ook uw zorgen uh, uh, op te volgen, daar iets mee te doen. Uh, ja, wat... Wat verder belangrijk is, denk ik, om te zeggen dat wij uh, langs die uh, A12, A30 ook nog wel meer kansen zien dan alleen voor wind. Hè. Het, wordt, het heet ook niet voor niets energiecluster. Dat betekent dat we ook combinaties zien met zonne-energie. Want ja, kijk, uh, als de zon schijnt, uh, dan waait het vaak niet. En omgekeerd, als het waait, dan schijnt de zon niet. Dus als je allebei die, die middelen kan inzetten, heb je je optimale oogst aan duurzame energie. Um, wat wij hier eigenlijk anders doen dan in het verleden bij, bij, bij dit energieproject, bij deze energiecluster A12, A30, is dat we nu als gemeente meer regie op het proces nemen. Klinkt een beetje ingewikkeld, maar dat betekent dat wij zelf straks uh, het proces gaan organiseren waarin de milieustudies worden gedaan. Want dat, dat komt eraan, zult u vanavond al meer over horen. En wij gaan ook zelf het ruimtelijke traject, dus het traject voor uh, het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning, dat, daar gaan we, gaan we zelf, zijn wij daar de initiatiefnemer voor. In het verleden waren dat marktpartijen, dus dan gaven wij die mogelijkheid. Maar we hebben geleerd ja, dat die marktpartijen uh, nou ja, uh, dat moeilijk vinden, dat die eerste fase. Dus wij gaan die, dat stukje overnemen. En op die manier maken we het makkelijker voor allerlei uh, initiatieven om uh, in te stappen. Uh, wat we daarbij heel erg belangrijk vinden, is dat we zoveel mogelijk kansen willen creëren voor uh, lokaal eigenaarschap. He, want we zijn er ons van bewust he, dat veel mensen uh, zo'n energiecluster he, uh, zullen kunnen ervaren als, als, een, als last, he, lasten. Maar wat wij willen, is dat we ook aan de bevolking uh, en aan onze bedrijven natuurlijk die hier gevestigd zijn, de lusten geven. Dus behalve de lasten, ook de lusten. En dat kan bijvoorbeeld... Uh, ...in de vorm van uh, aandelen die, uh, die mensen kunnen nemen in, in, in windmolens. Uh, nou, ik ben ook heel blij dat vanavond hier Kees Donker aanwezig is... ...van de energiecoöperatie Vallei Energie... ...die daar ook uh, meer over kan vertellen wat daar de mogelijkheden voor zijn. Rest mij nog om u een vruchtbare avond uh, toe te wensen. Ik ben heel benieuwd naar uw vragen. Uh, ik begrijp dat die allemaal beantwoord worden. Helaas kan, kan dat niet allemaal vanavond. Maar nogmaals, uh, wij zijn uh, zeer benieuwd... Uh, naar uw vragen, uh, suggesties, uh, zorgen en zullen die ook zeer serieus opvolgen. Dank u wel. Dank u wel, uh, Wethouder. Ik, heb, uh, ik ga even kijken wat er vragen er zijn. Um, de eerste vraag: is er rekening gehouden met de inwoners van Veenendaal. Ja, Jazeker, want uh, alle inwoners van Veenendaal die binnen een straal van 1 kilometer rond deze uh, beoogde ...windmolenlocaties wonen, hebben ook de uitnodiging voor deze avond gehad. Dus dat is al de eerste, eerste stap uh, die we zetten. Um, nou, uh, wat ik net zei over uh, uh, de mogelijkheid om te participeren, hè, ook financieel... ...in die molens, dat geldt net zo goed voor deze mensen uit Venendal ...als voor de Edenaren. Dus die mogelijkheden, die zijn er. Uh, dus ja, het antwoord is ja, daar houden we zeker rekening mee. Ja, duidelijk. En daar wordt dus hetzelfde mee omgegaan, hoor ik, als bij de Edenaren die binnen diezelfde kilometerstraal wonen. Ja, dat klopt. Uh, wij, wij houden op dezelfde manier rekening met, uh, met alle belanghebbenden binnen een straal van één kilometer. Dank. Um, waarom is de gemeente Ede nu al bezig hiermee? Is het niet beter om even te wachten? Nou ja, zoals ik al uitgelegd heb, we hebben een opgave. Daar hebben we onze handtekening onder ondergezet. En uh, we hebben nog heel wat stappen te gaan om die opgave te halen. Hè. Die, die staat gepland voor 2030 en 2050. Dat is dichterbij dan je denkt. Mm -hmm. uh, op zich doet de gemeente Ede het best goed als het gaat om duurzame energie. We zitten nu rond, rond de 11 tot, uh, tot 13 procent uh, van de energie die wij groen opwekken. Maar uiteindelijk moeten we in 2050 naar... 100% duurzame energie. En daar moet nog heel wat voor gebeuren. Nou, uh, zo'n zo traject om een windmolen of bijvoorbeeld een zonneveld aan te leggen... dat is best een langdurig traject. Dus vandaar dat we nu al uh, uh, beginnen. En ja, ik denk zeker niet dat we te vroeg zijn. En wat gebeurt er nou als niemand die dingen wil? Nou, om te beginnen kan ik me dat niet voorstellen. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn, die signalen krijgen we ook... die juist blij zijn dat we gaan vergroenen. Ik denk ook dat het echt nodig is, want we krijgen straks meer... Stroomvraag, uh, uh, niet alleen dat, we meer dat alles groen moet, maar we hebben ook meer stroom nodig. Bijvoorbeeld omdat iedereen elektrisch gaat rijden. Ja, ja en je kan wel zeggen, ja, we willen dat niet, maar ja, waar ga je dan je auto opladen? Of waar ga je je mobiele telefoon opladen? Uh, en ik ga er uit. natuurlijk uh, zijn er mensen die zeggen, ja, wij, wij hebben dit liever niet. Nou, wat ik al zei, wij gaan met die mensen in gesprek en we willen graag van hen horen waar hun zorgen zitten. Uh, en we zullen ook zelf dan uitleggen hoe we daarmee omgaan. Ja, en we gaan ook in gesprek met de mensen die het wel voorstander zijn in elkaar. Ja, uh, en nou, sterker nog, die nodigen we uit om, om mee te doen. Hè? Om, om, om uh, nou ja, uh, om ook te participeren en ervoor te zorgen dat uh, dit energiecluster een energiecluster wordt uh, van en voor de Edenaren. Samen, helemaal goed. Dankjewel. Ik uh, ga door naar de volgende spreker. Um, dat is zo dadelijk Sven Ossenkoppelen. Hij gaat eerst nog eventjes de desk schoonmaken, zoals ik net al uh, toelichtte. Um, Sven zal zo dadelijk wat meer inhoudelijk vertellen uh, wat het onderzoek naar de tien windmolens inhoudt en hoe dit uh, vormgegeven wordt. Ja, dankjewel uh, Sabine. Mijn naam is uh, Sven Ossenkoppelen. Ik ben omgevingsmanager uh, bij de gemeente Ede voor het energiecluster uh, A12-A30... Uh, en ik neem jullie mee in uh, deze presentatie. Uh, ik zal starten met uh, waarom wij inzetten op uh, duurzame energie. Uh, vervolgens uh, vertellen over uh, waar het energiecluster uh, zich precies bevindt. Uh, vervolgens uh, de aanpak uh, en uh, de volgende stappen die gaan uh, plaatsvinden. Uh, en nadat uh, Kees Donker van Vlei Energie geweest is, zal ik ook nog de planning gaan toelichten. Um, als hebben organisatie we gesteld, of de vraag gesteld waar uh, duurzame energie uh, kan. Um, dan zijn we uitgekomen bij uh, bijvoorbeeld uh, het eerste uh, langs snelwegen. Snelwegen uh, hebben een, een mooi lijnelement en als daar een aantal windmolens naast staan kan dat elkaar goed aanvullen. Um, ook uh, bedrijventerreinen is uh, uh, een goede plek. Bijvoorbeeld uh, uh, veel bedrijven hebben groot uh, energieverbruik. Um, en dan, um, daarmee is het handig dat ook de energieopwekking daar dichtbij zit. Dat is een, een groot voordeel. Um, bij uh, de ontwikkeling van windenergie moet ook goed gekeken worden naar uh, het aansluiting op het bestaande net. Dat is een groot deel van uh, de investering die gedaan moet worden. Uh, dus daar moeten we dicht bij uh, aanslu een aansluitpunt zitten van het uh, elektriciteitsnetwerk. Ja, en dan bedoel je dus echt de, de kabels. In de grond of juist boven, ja, de kabels, waar, uh, waar je dan op aan moet sluiten? Ja, de kabels, de kabels in de grond. Ja. En tot slot uh, willen we de windenergie graag clusteren. Dus dat betekent het concentreren van uh, verschillende plekken. En ook aansluiten bij de uh, bestaande windmolens die nu al uh, langs de A30 uh, staan. Uh, dat gezegd hebben we de, uh, de kaart. Uh, zien jullie nu van, uh, van Ede en het gele gedeelte is het uh, energiecluster en dat loopt uh, langs de A30 en de A12. In het noorden uh, loopt het eigenlijk vanaf uh, de verzorgingsplaats waar de uh, tankstation zit uh, naar het zuiden toe en uh, langs de A12 loopt het uh, van uh, west naar oost van Veenendaal tot en met uh, Bennekom. En dan is het in het gebied van ongeveer een kilometer aan weerszijde van... Uh, de snelwegen. En binnen dat uh, gebied, dat energiecluster, hebben wij uh, vooronderzoek gedaan. Dat is een, uh, een quickscan. En in die quickscan hebben wij gekeken naar uh, uh, belemmeringen binnen dat gebied... Uh, waar geen uh, windmolens uh, kunnen komen. Dat zijn bijvoorbeeld uh, kabels en leidingen, hoogspanningsleidingen bijvoorbeeld. Uh, wegen, langs, uh, direct langs spoorwegen of uh, snelwegen... Uh, is het niet mogelijk om, uh, om windmolens te zetten. Uh, en ook dichtbij bestaande windmolens is het al niet mogelijk om uh, daar dichtbij een uh, windmolen te ontwikkelen. Uh, daarnaast... net, net gaf je wel aan, even inbrekend, het, um, we, we geven wel aan, we, we willen een cluster, ja. maar het mag niet bij bestaande windmolens. Nee, tot de, Hoe zit de, dat precies? Dat hangt af van de, de hoogte van windmolens, maar er zitten bepaalde uh, wettelijke afstanden in, waarbij windmolens uh, niet elkaar in de... ...in de weg kunnen zitten. Dus wel bij elkaar, maar niet te dicht bij elkaar? Niet te dicht bij elkaar, dat klopt. Ja. Okay. Daarnaast uh, moeten we afstand houden van uh, zowel woningen als uh, kantoren. En daar moeten we ook uh, rekening mee houden. Um, het laatste onderdeel is dat wij al uh, gesprek hebben gehad... ...met een aantal stakeholders, dus met de bedrijven en andere overheden binnen dit gebied... ...om te kijken wat hun, uh, hun wensen zijn in dit uh, en waarom, waarom, is er, uh, waarom moet je afstand houden tot woningen of kantoren? Um, dat he is het vooral uh, met de nadere onderzoeken van, uh, van veiligheid, bijvoorbeeld uh, geluid. Ja. Dus dicht bij woningen is het, al niet is het niet mogelijk om daar... Uh, ja. Dan lijken de onderzoeken uh, uh, nou, niet gunstig uit te, te pakken. Ja, dus daar hebben we al een, een rekening mee gehouden. Binnen dat energiecluster uh, zijn we uitgekomen op uh, tien locaties. Deze tien locaties um, die, uh, liggen dus langs de, de snelweg, uh, bij bedrijventerreinen uh, en ook uh, zijn ze uh, geclusterd. Eigenlijk een grote groep rondom de Kiewitsmeend, daar zijn vijf locaties. Drie locaties langs uh, nabij knooppunt Maandenbroek um, en één, één uh, zoeklocatie bij de afrit uh, Veenendaal en nog één bij de afrit uh, Wa Ede Wageningen. Ja, dat is de laatste, dus nummer 10. En dat die die daarvoor tien. noemde was inderdaad nummer 9, als nummer ik negen. het zo zie. Ja. Ja. Ik hoop dat dit voor mensen overigens duidelijk is. Mocht dat niet duidelijk zijn, dan krijg ik vanzelf hier een vraag uh, in mijn beeld live, neem ik aan, als het uh, niet duidelijk is voor mensen waar we nu op de kaart hebben aangewezen. Um, ik kan niet alle locaties uh, specifiek langsgaan. Uh, ik ben nu locatie nummer uh, 7. Uh, naast, uh, heb ik nu voor me. Uh, dat is wat wij uh, uit het vooronderzoek hebben gehaald. Uh, deze kaarten zijn overigens allemaal uh, beschikbaar op onze website: eden-natuurlijk.nl. En wat we hier zien, uh, waar ik, uh, wat ik nader zal toelichten, is hoe, hoe dit uh, in zijn werk gaat. Um, dit is bij knooppunt Maanderbroek, dat is het grijze gebied. Is het gebied. Het grijze gebied rondom de snelwegen, uh, daar kan geen windmolen komen. Um, dan is er nog een belemmering van uh, kabels en leidingen. Dat is het roze, de roze streep uh, in het midden. En uh, in het rood zijn de woningen aangegeven. Waarbij aan de rechterkant het donkerrode gedeelte de wijk Rietkampen is. En zo te zien blijft er dan een gebied over waar wel een windmolen mogelijk is... Uh, en daar staat ook die uh, gele stip ingetekend. Ja, en dit is dus een voorbeeld van hoe deze tien locaties tot stand zijn gekomen. Klopt. Daar is dus inderdaad op alle deze tien locaties is gekeken naar al deze onderdelen. Ja, Oké. Okay. Ik zie hier ook dat er inderdaad, een uh, dat wellicht dat niet iedereen dat thuis kan zien, maar ik kan hier op een heel groot scherm voor mij kijken. Daar zie ik dat er rondom de woningen is 300 meter aangehouden. Ja. Oké. Okay. Um, ik zie nog steeds geen vragen, dus volgens mij uh, kunnen we door. Goed. Wat wordt uh, onze aanpak? We gaan ons nu focussen op deze uh, tien uh, locaties. En uh, uh, zoals wethouder Ritsma net al zei, is dat wij uh, de, het initiatief nu gaan nemen om deze locaties uh, verder te gaan uh, onderzoeken. Um, en dat zal enerzijds ingaan, ik zal zo ingaan op het uh, nader onderzoek. Wat wij gaan uitvoeren uh, en ook hoe wij gaan uh, zoeken naar om de lusten zo uh, lokaal mogelijk te laten uh, afvloeien van, uh, van de winsten van een, uh, van een windmolen. Ja, daar gaat uh, als het goed is uh, Kees Donker inderdaad zo dadelijk wat over zeggen. Um, ik heb inmiddels niet een vraag over de kaart, maar wel een vraag binnengekregen. Hoe hoog worden de windmolens? Dat is een goede, goede vraag. De... Um, huidige windmolens die er nu al uh, staan, de twee windmolens langs de A30, ja. die hebben een hoogte van 100 meter. Dat ja. is de ashoogte. Mm -hmm. um, we hebben dat later uh, ook een, een kleine berekening laten doen of dat nog steeds mogelijk is. Uh, maar dat blijkt niet uh, rendabel. Dus wij zoeken nu naar uh, windmolens uh, en houden er dan rekening mee uh, vanaf 120 meter. Oké, okay, dus ze worden uh, iets hoger wel dan de windmolens die er nu staan? Ja. Daar uh, houden we nu rekening mee. Helder. Ja. Um, en dan nog meteen een vraag, waarschijnlijk omdat ik net aangaf dat er 300 meter is aangehouden. Um, waarom is er een afstand van 300 meter ten opzichte van de woningen? Is dat niet te weinig? In Nederland zijn er niet, is er niet een hele duidelijke uh, regelgeving rondom die uh, afstand tot woningen. Mm -hmm. uh, nou is 300 meter een afstand waar wel naar uh, na de onderzoek naar gedaan kan worden. En dat gaan we dan ook netjes doen. We gaan netjes onderzoek doen naar uh, een geluidsonderzoek uh, of een slagschaduwonderzoek. En dan is elke locatie weer uh, in dat opzicht specifiek. Ja. En moet uh, per locatie zelf uh, onderzocht worden. Ja, maar dat gaat dus buiten die 300 meter onderzocht worden, bedoel je? Ja, dat, uh, ja. en dan hangt ook samen met uh, dat geluidsonderzoek, hangt ook samen met uh, andere windmolens die mogelijk in de buurt komen en andere geluidsgevende, uh, bijvoorbeeld een, een snelweg of een, een spoorlijn. Dat wordt ook meegenomen in dat onderzoek. Ja, waarbij dan inderdaad als er meerdere dingen door elkaar heen gaan... ...dan wordt waarschijnlijk het geluid... Ja, klopt. Met een moeilijk woord is dat cumulatief. Ja, klopt. oké. Okay. Ja. Dus dat wordt bij elkaar, wordt opge... bij elkaar opgeteld, telt, zeg maar. Daarin meegenomen. Ja, Helder. Ja. Oké, okay. dankjewel. Um, Wil je deze nog uh, toelichten nu? Nou, wat wij verder gaan doen, dan zal ik verder gaan met... Uh, um... Uh, waar ik was gebleven bij de presentatie, is uh, wij gaan nader onderzoek doen inderdaad naar geluid, zoals ik net uh, al heb toegelicht. Uh, ook slagschaduw is een belangrijk uh, onderdeel van dit uh, onderzoek. Um, maar ook uh, uh, landschappelijke waarden uh, en ecologie, zoals bijvoorbeeld uh, de wespedief. Uh, dat wordt nader onderzocht. En dat maakt allemaal onderdeel uit van de Plan Mer, waarbij uh, Mer staat voor milieueffectrapportage. En de wespedief voor mensen. Die iets minder ecologische het kennis hebben onder ons. Het is een vogel die van invloed is op uh, het onderzoek uh, voor windmolens. Onder andere? Waaronder? Uh... Waaronder windmolens, ja. Um, daarnaast uh, gaan wij nader onderzoek doen naar het rendement van windenergie. Dat zit eigenlijk in twee onderdelen. Um, per locatie gaan wij uh, verder kijken uh, wat de financiële haalbaarheid is... Um, gaan we de ontwikkeling meer doorrekenen. En anderzijds gaan wij kijken om de lusten zo lokaal mogelijk te laten afvloeien. Daarvan zijn al hele goede voorbeelden in Nederland. Dat is bijvoorbeeld een energiecoöperatie, maar het kan ook bijvoorbeeld zijn in de vorm van een gebiedsfonds. Dat klinken als hele uh, ingewikkelde woorden, waarvan ik niet precies weet wat of het is. Maar volgens mij gaan we daar zo dadelijk meer over horen of niet. Uh, over de energiecoöperatie. Ik kan het even toelichten. Ja? Een gebied voor ons kan bijvoorbeeld zijn dat de opbrengsten die uit een uh, windmolen komen, dat die uh, gestoken worden in het opknappen bijvoorbeeld van de omgeving uh, daaromheen. Dat zou een uh, een optie kunnen zijn. Um, en daar, uh, dat gaan wij ook uh, nader onderzoeken. Oké, okay. duidelijk. Um, ik heb een vraag of de volgende keer de bijeenkomst weer uh, ergens live op een locatie is, niet zijnde digitaal. Nou, ik vind het wel heel prettig dat, uh, dat wij op deze manier al uh, mensen kunnen bereiken en uh, uh, ons verhaal kunnen, kunnen uitleggen. Um, ik raad ook iedereen op om, om zoveel mogelijk hun reactie op dit, uh, in, in de, zeker diegenen die willen meedenken over het ontwikkelen, om, uh, om zich te melden uh, via onze website uh, of op de hoogte gehouden te worden met, uh, met onze nieuwsbrief. Um, en we gaan in het vervolg ook uh, als dat mogelijk is weer uh, fysiek uh, contact, uh, of de mensen weer, uh, ja. weer echt zi opzoeken. live, live opzoeken. zien en de mensen opzoeken. Ja, ja. zeker. Um, je hebt net een voorbeeld gegeven van een van de locaties. Ik zie dat ik een vraag binnen heb gekregen. Uh, u geeft niet alle locaties specifiek langs te gaan. Waar kunnen we deze info vinden? Uh, waar ze komen? Want op de kaart wordt het niet duidelijk aangegeven. De uh, locaties zoals hier weergegeven staan uh, ook allemaal op onze website. Op uh, eden-natuurlijk.nl Um, als u op die website kijkt, uh, zijn alle, locaties, uh, alle kaarten van alle locaties uh, te vinden. Uh, en kunt u rustig uh, inzoomen op de locatie uh, waar u naar wilt kijken. En dan zijn er dus ook per locatie de kaarten te vinden zoals je net een voorbeeld gaf? Dat klopt, ja. Oké. Okay. Um, volgens mij zijn dat de vragen voor zover. Ik uh, kijk heel even na of dat inderdaad zo is. Nou, dat klopt. Um, dan uh, wil ik je graag bedanken. En dan gaan wij door naar de volgende spreker. Um, ik geef zo dadelijk het woord aan Kees Donker van de coöperatie Vallei Energie. Um, en de heer Donker zal zelf zo dadelijk even aangeven um, uh, nou ja, wat de coöperatie inhoudt en uh, wat hij daarin kan betekenen. Prima, dankjewel. Goedenavond allemaal. Ik ben Kees Donker. Ik ben sinds enige korte tijd eigenlijk voorzitter van de energiecoöperatie Vallei-Energie. En voordat we het over de windmolens, windturbines hebben, wil ik even introduceren wie wij zijn, voor degenen die ons nog niet kennen. Wij zijn een coöperatie die is opgericht in 2012 door burgers uit de Vallei-Energie, Ede, Wageningen en anderen. Met, uh, met als, als doelstelling eigenlijk om te proberen in ieder geval in deze regio het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Zoveel mogelijk energie te besparen. En de gemeenschap te betrekken bij opwek en uh, het gebruik van, uh, van duurzame energie. En daarin investeren we in, uh, in onze eigen omgeving. En, en, en doen dat eigenlijk zonder winstoogmerk voor de coöperatie. In ons werkgebied, wat ik al zei, is de hele Food Valley. Dus dat is inclusief ook venendaal. Uh, Renswouden, maar ook Renkum en, uh, en nog een aantal andere gemeenten. We hebben op dit moment een team van zo'n 19 mensen, een groot deel onbetaald... ...en een deel ook gedeeltelijk betaald, uh, die het werk uh, met ons doen. En uh, onze doelgroepen zijn om de inwoners, maar ook eigenlijk de bedrijven, verenigingen... ...en andere maatschappelijke organisaties te betrekken bij, uh, bij onze doelstellingen. En wat doen we zoal? We, we wekken lokaal uh, energie op. Via uh, de energiebedrijf Om Nieuwe Energie doen we dat samen. We verzorgen ook voor alle gemeenten de energieloketten uh, en het aanpak van verschillende wijken die iets willen doen op het gebied van besparen of energie opwekken in de Food Valley. We hebben op dit moment uh, zeven, zeven daken in, uh, in exploitatie, uh, zoals de brandweerkazerne, uh, uh, sporthallen uh, en, uh, en zwembaden. En uh, we zijn druk bezig al een tijd om te proberen de zonnewal A12 uh, met de gemeente en anderen te ontwikkelen. Dat vergt nog even tijd om toestemming te krijgen om dat te mogen doen. Verder zijn we druk met uh, de groene waarde. Dat ligt in Renkum een groot dak uh, te ontwikkelen. En velen van u kennen hopelijk de meikade waar we nu al uh, op grote schaal uh, daken belegd hebben met zonnepanelen. En binnenkort dit najaar gaan we ook de de, het, het, ...het veld daar uh, beleggen met, uh, met zonnepanelen om lokaal energie op te wekken. En deelnemen aan de Meikade trouwens, dat wil ik graag even nog noemen... ...is nog steeds mogelijk om te investeren in zonnepanelen... ...mocht u dat niet thuis kunnen doen op het dak... ...of uh, nog meer wil eigenlijk investeren in, uh, in zonne-energie. En eigenlijk is de Meikade voor ons een belangrijk uh, plek. Dat is de, de Meikade is het stuk aan de noordkant van de Kievitsmeent aan de andere kant van de Provinciale Weg. En uh, wij, wij zoeken eigenlijk ook om dat gebied verder te ontwikkelen... Om, om combinatie met wind en zon en misschien ook opslag in de nabije toekomst te combineren... en een soort smart grid te ontwikkelen daar. Wat betreft windturbines uh, zijn wij zeker geïnteresseerd om een aantal turbines te ontwikkelen... of windmolens, wij noemen dat windturbines, windmolens, te ontwikkelen. Samen met de gemeente en de omgeving, mensen, de bewoners, bedrijven of andere bewoners van Ede. Wij hebben zelf wel als voorwaarde bijna altijd dat we het liefst lokaal de 100% eigenaar zijn van, uh, van de installaties. Dat zijn we ook van die zeven installaties die we eerder genoemd hebben. Maar in ieder geval minimaal 50%, want zeker voor een windturbine heb je misschien ook nog wat extra geld ook nodig van anderen om dat te kunnen doen. Maar we streven, en dat lukt tot op heden voor de dingen die we tot nu toe uh, hebben geëxploiteerd, ...we streven naar toch een 4% rendement van de mensen die investeren in de, onze coöperatie om uh, energie op te wekken. En ja, op de bank krijg je dat percentage op dit moment zeker niet. Um, en en we doen, doen is dat het dan nodig om een bepaald uh, bedrag in te leggen? Minimum? Dat kunnen kleine bedragen zijn... Uh, vanaf, dat is eigenlijk al vanaf 100 euro is dat in principe mogelijk. Wat ook heel succesvol uh, dit jaar al is, omdat de gemeente heeft uh, ondersteund dat ook mensen met een kleine beurs dit kunnen doen. En er zijn dan heel wat uh, mogelijkheden om eigenlijk met uh, weinig leningen ook mee te kunnen doen en dus ook te kunnen profiteren van lokale energie. En dat is een redelijk succesvol project wat we ook verder willen, willen, willen uitrollen als dat kan. En wat wij proberen zoveel mogelijk te doen, is inderdaad inwoners te betrekken bij uh, de dingen die we doen, te ondersteunen en uit te voeren. En we werken voornamelijk met, met lokale, regionale partners die hier op deze sheet ook, uh, ook staan genoemd. Ja, helder, um, duidelijk. En uh, ik denk ook dat voor ons, uh, dat gebied van die meikade, als we daar ook met, met windturbines, dat wat we daar nu aan het bouwen zijn voor zonne-energie kunnen ondersteunen, dat dat zoals... Uh, zoals uh, de wethouder ook al heeft uitgelegd: combinatie wind en zon is echt heel um, erg heel voordelig eigenlijk voor de efficiëntie van het uh, het hele netwerk elektriciteitsnetwerk. Uh. En dat uh, komt dat dan ook omdat dan weer dezelfde kabels en dergelijke gebruikt kabels, kunnen worden. Kabels, transformatoren, als dat gebruikt kan worden op het moment dat de zon schijnt en geen wind is en wel wind is en geen zon schijnt, heb je dus optimaal uh, benut Gebruik, ja. van dat en hoef je dus niet alleen maar uh, ...te ontwikkelen voor die piekmomenten dat er heel veel zon is... ...en de andere momenten dat er bijna geen stroom door die, uh, dat het grid gaat. Oké. Okay. Dus dat is even ter introductie. Wij zijn zelf niet helemaal betrokken bij de, zeg maar, de, de plaatsen van deze tien turbines. We zijn zelf wel de afgelopen twee jaar bezig geweest om een turbine... ...zowel bij Plantion of bij onszelf op de Meikade te ontwikkelen. Om allerlei redenen heeft dat toen niet kunnen doorgaan... ...maar we hopen dat er nu een, een mogelijkheid is voor ons om, uh, om dit wel met steun van een groot aantal inwoners en bewoners te kunnen doen. Oké, okay, um, dat is heel fijn. Ik ga heel even kijken of er uh, vragen binnen zijn gekomen. Wellicht uh, specifiek voor de coöperatie, want dan kunnen we die nu meteen uh, stellen. Um, overigens wel goed ook om toch nog even een keer extra te benadrukken. Er worden natuurlijk heel veel vragen gesteld vanavond... en we kunnen onmogelijk alle vragen gaan beantwoorden. Um, dus een deel van de antwoorden, wat ik net al aangaf, komt volgende week maandag uh, uh, op de website onder de veelgestelde vragen te staan. We gaan ze daar gewoon uh, bij elkaar bundelen. Um, wat levert het op als ik met jullie meedoe? Heb ik hier als vraag staan. 4% hoorde al, ik net. Ja, ja. Maar Het allerbelangrijkste is, is, is eigenlijk energie opgewekt lokaal waarbij uh, volledig uh, uh, fossiel, uh, zeg maar fossielvrij wordt gegenereerd. Dat is het allerbelangrijkste. Het tweede is dat je natuurlijk een rendement kunt verwachten van die investering... die je op dit moment niet op de bank kan krijgen. Maar als je hierin investeert, verwachting van 4% is, uh, is zeker mogelijk. En ja, dan derde, eigenlijk toch, toch mee investeren in laten we zeggen, de toekomst van onze regio. Als derde, op meerdere facetten zou ik zullen zeggen. En op het moment dat het heel hard waait, dan uh, word je blij. Dan word je heel blij, <laughs> precies. Even kijken. Um, gaan jullie alle tiende windmolens ontwikkelen of waar hangt dat van af? Geen idee. Uh, dat zijn grote bedragen. Wij, zijn een, wij krijgen wel steeds meer leden en daardoor ook wel meer, steeds meer inkomsten. Uh, maar in ieder geval willen we wel een aantal windmolens uh, bekijken om dat, uh, of dat voor ons te doen is. Uh, wij, ook wij hebben niet meer informatie dan de mensen eigenlijk op dit moment hier dan, dan die tien plekken van, uh, die op, uh, op de kaart aangegeven staan. Dus wat dat betreft kan ik eigenlijk nog niet zeggen van, uh, wat, wat de voor- en tegens voor ons zijn om dit uh, heel groot of misschien op een schaal aan te pakken. Dus dat weten we nog niet. Oké, okay. nou ja, we wachten het af. Um, hartelijk dank voor zover. Ik uh, begrijp dat dit de laatste vraag is voor uh, Vallei Energie gedaan. Um, gaan wij even weer terug naar Sven Ossenkoppelen koppelen. Um, om even een stukje nog vooruit te kijken. En om te kijken um, wat er de komende maanden gaat gebeuren. En voor we zover zijn, moeten we eerst weer eventjes de desk ontsmetten. Met een doekje. En, uh, ja. Dus... Um, wat gaan we doen de komende goed. maanden um, ik ga even uitleggen wat wij de inderdaad het, de komende tijd gaan doen um, het nadere onderzoek dus de plan uh, meer uh, de technische onderzoeken daar gaan wij mee uh, starten aan het einde van deze zomer we gaan druk op zoek naar een uh, gespecialiseerd uh, bureau die deze toch wel ingewikkelde onderzoeken uh, goed voor ons kan uh, kan uitvoeren dan um, gaan we Tegelijkertijd eigenlijk in het najaar uh, ook verder uh, bekijken hoe we het uh, rendement gaan doen. Dus zowel uh, uh, aan de ontwikkelingskant als uh, op zoek gaan naar mogelijkheden om de, uh, het lokale eigenaarschap uh, in te brengen. Om dat, uh, beter, uh, um, daar bere betere berekeningen voor te maken. Zodat daar uh, uh, aan het einde van dit jaar, eind 2021 dus... Uh, door de gemeenteraad een besluit kan uh, worden genomen welke uh, windmolens we kunnen ontwikkelen. Helder. Dan uh, gaan we daarna, in, dus volgend jaar, in 2022, uh, starten met de planologische procedures. Uh, en uiteindelijk uh, het ontwerpbestemmingsplan uh, uh, maken voor, uh, voor alle locaties uh, afzonderlijk. En planologische procedures klinkt inderdaad nog een beetje... Groot, dan heb je het over de milieueffectrapportage zoals je al uh, eerder ja, aangaf. En wat andere... voor zaken zijn er dan die onderzocht worden echt of wat, er, wat wordt er dan gestart? Uh, dat zijn zaken die uit het, het mogelijke, uh, de onderzoeken die nu worden gestart, daar kunnen weer vervolgonderzoeken of uh, wat uitgebreidere onderzoeken voor gedaan worden. Uh, dat is daar, daar, dat is daar uh, wettelijk verplicht. Oké. Okay. Ja. Um, helder. En dan zeg je net, het ontwerpbestemmingsplan komt ergens in 2022. Daar heb ik ook meteen een vraag over, zie ik. Want ik zie hier iemand die vraagt hoe of hij, zij bezwaar kan maken tegen deze, tegen deze eenzijdige actie van de gemeente Ede. Ja, dat is nu nog niet uh, mogelijk. Dus uh, nu kunnen mensen een uh, reactie geven op, uh, op, deze, uh, op wat we hier kenbaar maken eigenlijk. Uh -huh. uh, en de bij de formele... Uh, als we de formele procedures ingaan, dat zal dus volgend jaar zijn, in 2022, kan er ook uh, netjes uh, of op de juiste manier uh, bezwaar worden gemaakt. Ja. ja, en dat gaat dan inderdaad bijvoorbeeld over dat ontwerpbestemmingsplan zoals je hem uh, presenteerde. Ja, dat klopt. Oké, okay. um, en nog een vraag. Zijn alle onderzoeken klaar voordat de gemeenteraad beslist? Um, dat is dus eind uh, 2021. De belangrijkste onderzoeken die zijn allemaal uh, afgerond. En dan denk ik vooral aan de onderzoeken zoals uh, geluid en, uh, en, en slagschaduw. En dan is dus bekend wat de invloed van de windmolens op de uh, ja, bebouwing in de omgeving en dergelijke is. Ja, dat klopt. Ja. Oké, okay, um, en dan heb ik nog meteen een vraag in dezelfde categorie. Hoe zorgen jullie ervoor dat de MER-onderzoeken, dus die milieueffectrapportage onderzoeken... ...onafhankelijk en objectief zijn? Dat is uh, uiteraard door een, een, een bureau wat onafhankelijk uh, opereert. Die onderzoeken uh, uh, kunnen wij ook niet zelf doen. Dat, uh, uh, daar zijn wij ook niet uh, uh, geschikt voor. Dat, uh, dat doen de mensen die er goed verstand van hebben en die zullen dat onafhankelijk doen. Ja. Oké. Okay. En worden die resultaten dan ook gedeeld? Kunnen we die ergens terugvinden? Ja, als dat, uh, als dat uh, mogelijk is, zullen we dat zeker openbaar en op de uh, website zetten. Mogelijk in een verkorte versie of uh, in een andere vorm. Uh, maar dat kunnen wij zeker, uh, zeker openbaar maken. En uiteindelijk worden die ook onderdeel, neem ik aan, van het uh, bestemmingsplan. Dus wordt het sowieso een publieke uh, ah, uh, rapport of onderzoek of iets dergelijks. Um, Hoeveel energie gaat er opgewekt worden met de 10 windmolens? Hoeveel procent is dat op het verbruik in Ede? Oh, dat is een hele mo uh, moeilijke vraag. <laughs> die vraag uh, uh, uh, die hangt helemaal af van uh, hoe hoog de, uh, de windmolens worden. Ja. Uh, dus uh, het, het verschil zeg maar, vanaf een, uh, een windmolen als die uh, uh, 20 meter hoger wordt... dat is al een enorm hoger uh, rendement... Uh, dus dat zal echt nader uh, onderzocht moeten worden hoeveel procent dat is. Ja. Uh, dus dat kan ik nu, uh, nu op dit moment uh, zeker nog niet zeggen. Uh, uh, mogelijk komen we dat in de loop van de tijd te weten. En dan zullen we dat ook op de website uh, gaan plaatsen. Want ik kan me voorstellen dat deze vraag uh, leeft in de gemeente Ede. Ja. En ik neem aan uh, met het verhaal wat je net vertelde over het rendement van de windenergie. Dat dat ook zo'n stap is waarin je dit soort uh, zaken dan nou ja, te weten komt. Of in ieder geval ten dele te weten komt. Klopt. Ja, dat we beter uh, weten hoe hoog ze, uh, de windmolens uh, precies kunnen worden. Ja. Oké, okay. um, helder. Dan ga ik even kijken of er nog meer vragen zijn. Dus ik kijk eventjes mijn collega's aan die uh, op de achtergrond heel hard aan het werk zijn. Want ik kan me ergens niet voorstellen dat het de laatste vraag was om heel eerlijk te zijn. Uh, oh, kijk. Um, beetje. Komen op alle getoonde plekken windturbines, dus tien in totaal of slechts enkele ervan? Nou, we zijn nu bezig om de, uh, het nader onderzoek uh, te gaan uitvoeren. En uit het ja. nader onderzoek moet blijken of, uh, of alle locaties inderdaad wel echt geschikt zijn. Zoals uh, we nu eerder in het vooronderzoek uh, uh, uit zijn gekomen. Dus uit het nader onderzoek moet blijken of, daar, uh, uh, of alle, alle tien locaties uh, mogelijk zijn. En afhankelijk daarvan wordt er vervolgens een keuze gemaakt dan? Ja, dat klopt. Oké. Okay. Ja. Um, nou, Ik moet iedere keer vragen om, uh, vragen om vragen. Dus ik weet niet. Misschien zijn er gewoon niet zo heel veel vragen. Dat zou ook kunnen. Um, maar misschien ook niet. Uh, wellicht is het sowieso even goed om nog extra te benadrukken... dat de, um, ja, datgene wat wij gepresenteerd hebben vanavond... Dat komt vervolgens ook op de website te staan. Uh, wwwed natuurlijknl energiecluster um, Dus het is wellicht goed. Mochten er anderen zijn die ook hierin geïnteresseerd zijn. Uh, vrienden, buren, kennissen. Um, om hen dit te laten weten. Dan kunnen we, uh, kunt u dat terugkijken in zijn volledigheid. Um, ik zie een volgende vraag. Um, of de volgende bijeenkomst weer fysiek is. Dat is volgens mij de, de vraag al. Uh, ja, dat dacht de... ik ook. Maar wellicht uh, dat we hem nog een keer na nou, nu uh, dat je het dan weet. Ik hoop het wel. Uh, laat ik het zo zeggen dat, die, uh, dat we de mensen gewoon weer in de in, in hun ogen kunnen kijken en er uh, uh, echte interactie uh, mogelijk is. Ja. Oké. Okay. Um, Uiteindelijk hopen we dat natuurlijk met z'n allen, want daarmee uh, zou ook betekenen dat wij weer, uh, uh, gelukkig mogen we al heel veel meer, maar dat we ook weer met uh, grotere groepen bij elkaar kunnen komen. Dus dat zou inderdaad uh, prettig zijn. Um, dan ga ik heel even kijken naar uh, wat op dit moment de vragen nog zijn. Of dat wij, uh, voor zover ik begreep, even een hele korte breek houden. Ja, wordt naast mij geschud. Dus dat gaan we doen. We gaan uh, even twee minuten pauze houden en uh, wij komen zo bij u terug. Doe even een hele snelle koffie halen en uh, uh, een toiletbezoek en dan zijn wij zo uh, terug bij u. Fijn uh, dat u er allemaal nog bent. Um, ik heb uh, heel even snel een nieuw uh, uh, glas water gepakt. Dat is toch wel prettig als je veel aan het praten bent. Um, wij gaan uh, uh, verder met de coöperatie, energiecoöperatie. Okay. Um, ik heb begrepen dat er een heleboel vragen zijn voor u. Dus die gaan we behandelen. Um, uh, nou ging er net een vraag wel heel snel voorbij, maar volgens mij was de vraag ongeveer um, in hoeverre je ook als je uh, geen eigen vermogen hebt, ook niet een klein beetje, of je dan toch kan profiteren van um, nou ja, de windmolens of uh, andersoortige energie die jullie als coöperatie ontwikkelen. Ja, hoe dat in de toekomst met de windmolens gaan, dat weten we natuurlijk niet. Maar in ieder geval is het zeker mogelijk om op dit moment in ons meikadeproject uh, voor het beleggen van het veld uh, te investeren. En dat is aankloppen bij, uh, bij de gemeente, of bij ons eigenlijk in eerste instantie, en die vraag stellen. En de, gemeente heeft namelijk, de gemeenteraad en de gemeente heeft namelijk fondsen ter bestikking gesteld via de Nederlandse gemeente om, uh, om, dat, uh, om mensen te helpen om te investeren. En dus ook een beetje beter profiteren van, uh, van de lokale energie. Um, dus ik wil iedereen aanbevelen om contact op te zoeken met ons of met de gemeente om te kijken welke be wegen bewandeld moeten worden om dat te kunnen. Om dat te kunnen. Ja. Oké, okay, duidelijk. Um, en het rendement wat, uh, wat u noemde, 4%, is dat beter dan een gemiddeld rendement op aandelen? Um, ik, uh, hoor, ik zie hier dat een vergelijking met de spaarrekening niet opgaat. Ik zit niet in de aandelen, dus ik weet het niet. Ik weet het ook niet precies. Uh, je weet hoe het is met investeren in het algemeen. Dat kan jaren goed gaan, dat kan jaren slecht gaan. Uh, ik kan alleen zeggen dat wij tot op heden gemiddeld genomen, in ieder geval of elk jaar eigenlijk wel, die 4% hebben kunnen halen met de investeringen die wij hebben gedaan met onze, met onze leden. En uh, Dat we verwachten dat in de toekomst, ja, dat zal de ene keer iets beter gaan dan de andere keer, maar dat het in de toekomst niet heel veel anders zal zijn. En met andere investeringen... Uh, ja, dat, daar kan ik eigenlijk heel weinig over zeggen. Nee, ik uh, begreep dat de bitcoin de laatste tijd naar beneden gaat. Dat hadden mensen ook weer niet verwacht, ofwel. Maar um, oké, okay, duidelijk. Um... Maar vergeet ook niet dat deze investering echt lokaal is. En niet ergens anders in de wereld terechtkomt om ergens een rendement te proberen te halen. Dit doe je gewoon ook eigenlijk voor je eigen gemeenschap. En voor de lokale mensen, voor je buren en mensen die hier wonen. En het is niet geld wat zomaar ergens weer, uh, ergens vreemd, uh, zeg maar eindigt uh, wat dat betreft. Je investeert in je eigen buurt. Precies. Ja. Um, hoeveel aantallen participanten zijn nodig om het rendabel te maken? Over hoeveel tijd? Ja. Moeilijk te zeggen. Eh. Um... Wij hebben als coöperatie op dit moment zo'n zo zo bijna 700 leden. Dus dat zijn voornamelijk ook wel mensen die investeringen hebben gedaan in de daken en de, dingen, en de delen die we nu hebben. Mm -hmm. uh, voor zo'n windturbine, ik zou het niet weten, hangt helemaal vanaf hoe hoog die wordt, hoe, hoeveel die gaat opwekken. Uh, maar ik, ik weet zeker dat, uh, ik weet niet of er tien zijn, maar in ieder geval voor één windmolen hadden we eigenlijk al een goede business case voor ons op de Meikade als we die hadden kunnen bouwen. ...om die windmolen ook echt te kunnen gaan exporteren met, uh, met het, uh, zeg maar de, de investeringen die wij van onze leden dan zouden krijgen. Met meer leden natuurlijk, omdat mensen dan uh, meer investeringen uh, worden gevraagd. Maar uh, in principe is dat uh, zeker, zeker mogelijk. Oké. Okay. Uh, wat kost dan eigenlijk een windmolen? Hm. Waar moet ik dan aan denken? Dat vroeg ik mezelf net ook af, dus het is heel fijn dat iemand dit uh, vraagt voor mij. Ik heb mij laten vertellen... Ja. Uh, wij hebben er geen windmolen, dus ik weet dat niet precies. Dat, dat, dat je toch aan uh, anderhalf tot 2,5 miljoen moet denken. Voordat zo'n ding recht staat. Oké, okay, dat is een forse investering inderdaad. Dat is een forse investering, ja. ja. Um, en die levensduur van die windmolen vervolgens, hoe lang is dat? Goeie vraag. Uh, met onze installaties van zonne-energie tot nu toe werken we eigenlijk met 15 jaar. Oké. Okay. Dus Ze zijn, het, het zijn veel langer geld... te gebruiken, maar... Dat rentement, zeg maar, is gebaseerd op een periode van 15 jaar. Dus het geld wat je inlegt is op... in principe ja. Ja. ja, voor 15 jaar? Voor 15 jaar, ja. ja. En uh, ik zie geen reden dat dat voor een windmolen korter zou moeten zijn in ieder geval. Uh, dus uh, minstens 15 jaar, zou ik zeggen. Ja. Uh, duidelijk. Um... Is voor deelname de regel van het maximaal jaarlijks inkomen nog van kracht? Ik vermoed dat we hier te maken hebben met een kenner, want ik begrijp de vraag niet heel erg goed. Maar uh, u wellicht wel. Nee, ik begrijp hem ook niet helemaal. Het is tegenwoordig niet meer zo dat, je, um, dat er een maximum is aan je kan. Behoorlijk wat investeren als je dat wil, meer dan je zelf bijvoorbeeld gebruikt, eigenlijk. Daar is geen, geen limiet meer aan tegenwoordig. Dat was vroeger anders, omdat de, de, dat rendement werd gehaald aan het terugkrijgen van energiebelasting. Dus daar zat dat, die, die, dat maximum. Maar dat is nu uh, sinds 1 april van dit jaar losgelaten. Okay. Dus uh, mensen kunnen ook gewoon meer investeren, eigenlijk dan ze zelf gebruiken in principe. Helder. En um, de. Aandelen kunnen die ook weer verkocht worden dat is tegenwoordig ook gelukkig makkelijker uh, vroeger was dat omdat je in een postcode roos zou moeten wonen die zeg maar om dat uh, zonneveld heen uh, heen staat en dat was het moeilijk als je uit die postcode ging verhuizen om dat over te doen dat is met nieuwe regelingen veel makkelijker gemaakt dat is niet meer gebonden specifiek aan uh, aan aan aan te zeggen een postcode waar je in woont oké okay, oké okay. um... We gaan even kijken of er nog meer vragen zijn voor de energiecoöperatie. Tot op heden nog niet, maar ook nee. dat kan ik uh, eigenlijk niet echt geloven. Um, het is overigens dan wel zo dat mocht je verhuizen uit de gemeente Ede of uit een bepaalde postcode... Dan, dan hou je dus nog datzelfde stukje windmolen. Precies. precies. Ja. Je, je kunt het waarschijnlijk ook gewoon verkopen. Ik weet niet hoe we dat gaan, precies gaan doen met, met windmolens in de toekomst. Maar uh, in principe kun je het natuurlijk gewoon verkopen aan de nieuwe bewoners, als ze dat zou willen. Of aan andere mensen uit de buurt of, of wat dan ook. Ja. Maar je kan het volgens mij tegenwoordig ook, dat weet ik niet 100% zeker. Maar je kan het ook gewoon meenemen, zeg maar. En als investering uh, gewoon voor jezelf houden. Oké. Okay. Um, Hartelijk dank. Prima, ik uh, begrijp dat dit nu wel echt de laatste vraag was. Um, voor zover ik heb begrepen, dus vooral mocht u hierin geïnteresseerd zijn, neem even contact met u op. Um, de gegevens zijn, via waar kunnen ze dat staan doen? Sowieso zullen ze op de presentatie uh, info at Helder, helemaal goed. Dank u wel. Graag gedaan. Gaan wij zo dadelijk weer terug naar Sven Ossen koppelen. Um, en dan gaan we weer terug naar een aantal uh, wat meer inhoudelijke vragen, vermoed ik, over de windmolens, de locatie, uh, de keuze, et cetera. Um, dus zodra Sven daar klaar voor is, um, kan ik ook wat vragen gebruiken om uh, aan jou te gaan stellen. Ik ben benieuwd. Ja, hoor. Ik ook. Tot op heden staat nog op mijn scherm iets over aandelen. Dus ik, ik denk niet dat we die uh, nee, juist. Nee, nee. Nee. nee, ook ik zit niet in de aandelen. Niet in de aandelen, nee. Um, ah, kijk, hoe pas je een windmolen in, in het landschap? Dat is een goede, goede vraag. Um, per, eigenlijk moeten we uh, per locatie goed gaan bekijken wat uh, passend is in, uh, in het landschap. Dat zal ook een van de onderdelen zijn waar we uh, nader onderzoek uh, naar gaan doen. Um, maar ik zou ook zeker zeggen als uh, mensen ideeën hebben om goed in het landschap in te passen. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld in een groene omgeving uh, dat anders is dan uh, langs een snelweg of een bedrijventerrein. Uh, uh, draag, draag uw ideeën vooral uh, aan uh, om daarin, uh, daarin mee te denken. Ja, en ja, moet ik dan denken aan uh, uh, meer bomen eromheen of meer groen of iets in die, daarvoor de, de, de kan de, de van alles Tot zijn. nu is, uh, is, is van alles uh, uh, mogelijk, ja. Oké. Okay. Um, zijn of worden alle windmolens hetzelfde of uh, kunnen er verschillende windmolens komen? Um, dan, uh, ik vermoed dat hiermee, ik, ik ben natuurlijk ook niet vraagsteller, dus ik weet dat niet. Maar ik vermoed dat hiermee bedoeld wordt qua hoogte en grootte, ja. denk ik. Nou, uh, uh, qua hoogte uh, moeten we goed kijken wat, wat per locatie uh, mogelijk is. Uh, waarbij ik me goed kan voorstellen dat als er windmolens vlak bij elkaar staan, uh, ze dezelfde hoogte uh, hebben. Mm -hmm. uh, omdat dat beter in het uh, landschap past. Uh, en minder, uh, minder storend is dan, uh, dan dat er allemaal verschillende hoogtes uh, zijn. Oké, okay, ja. helder. Um, dan zie ik nu een specifieke vraag over een locatie. Bij locatie 10. Um, en, uh, ik ben een externe begeleider vanavond, dus ik heb geen idee welke locatie locatie 10 is. Dus ik hoop dat jij ons daar zo dadelijk in kan meenemen Sven. Uh, bij locatie 10 staat een basisschool. Is dat bekend en hoe gaan jullie daarmee om? Locatie 10 is de locatie uh, uh, ten zuiden van Ede, bij de afrit Ede-Wageningen. Ja, poortwachter net, zie ik. Ja. Net ten noorden van uh, Bennekom uh, en ten zuiden van de, van de Maandereng. Mm -hmm. um, en de vraag of daar een, een, een basisschool in de buurt zit, uh, dat zou goed kunnen. We moeten alle locaties nog echt, echt uh, uh, specifiek nader gaan onderzoeken. Mm -hmm. uh, maar ook voor, de, voor, uh, voor een basisschool we uh, goed kijken en dan kijken we ook uh, naar geluid, wat daar van invloed is, op is, uh, of slagschaduw. Daar zijn, uh, daar zijn duidelijke uh, wet- en regelgevingen voor. Dus ook voor die, de, deze locatie specifiek uh, gaan wij dat uh, zeker verder onderzoeken. Maar dat betekent dus inderdaad dat mocht het van invloed zijn, uh, en uh, daarmee bedoel ik een nadelige invloed, zou het alsnog kunnen dat deze locatie afvalt als dat blijkt uit onderzoeken. Ja, in het... Waarmee dan inderdaad waarschijnlijk de wettelijke normen worden aangehouden, neem ik aan? Dat klopt. Ja, in dit uh, vooronderzoek wat wij nu uh, al hebben uitgevoerd, uh, daar uh, hebben we nog de, het geluid en, en slagschaduw nog niet uh, uh, meegenomen. Nee. Um, waarmee wil zeggen, als we dat verder gaan onderzoeken, zou kunnen blijken dat, uh, dat daar een, een uitkomst is die wij uh, uh, moeten respecteren. Oké. Okay. Um, helder, dankjewel. Um, dan wil ik jou bedanken voor uh, de nadere toelichting nog. Um, en ga ik zo dadelijk weer even kort vragen of de uh, wethouder hier wil aansluiten. Omdat we nog wat vragen voor de wethouder hebben, begrijp ik. Graag gedaan. Er wordt weer even hevig gepoetst. heel goed ja heel veelzijdig beroep wethouder mag, mag je heel veel verschillende dingen doen. precies poetsen ja. um, zullen we meteen van wal steken ja graag ik zie uh, zijn er ook alternatieven voor windmolens zoals uh, zon op daken bijvoorbeeld van het gemeentehuis ja die zijn er zeker uh, daar doen we ook onderzoek naar en we hebben ook al een aantal locaties uh, gerealiseerd. Uh, dat, zijn, uh, dat heet dan in de vakterminologie restgronden. Uh, dat zijn plekken ja, die je eigenlijk voor niks anders kan gebruiken. Denk aan een dak van een, uh, van een carport of van een uh, parkeergarage of inderdaad van een gemeentehuis. Mm -hmm. Die plekken ontwikkelen we. Uh, maar uh, dat is niet genoeg om aan de totale stroomvraag van de toekomst te kunnen voldoen. Dus uh, het is wel en-en. Ja. Maar we proberen zoveel mogelijk natuurlijk hè, uh, de ruimte, de loze ruimte die we hebben, te benutten voor opwekking. Dus het is niet of een dak of een windmolen, maar echt allebei. Ja, we proberen dat alle, allebei uh, te doen, inderdaad. Oké. Okay. Um, het lijkt wel of kritische vragen vermeden worden. Is dat zo? Nou ja, kijk, ik kan me best voorstellen dat, dat mensen... Zo'n bijeenkomst als dit uh, niet ideaal vinden. Hè? Dat vind ik zelf ook. Ja, we zijn helaas door de omstandigheden gedwongen om het zo te doen. Ja, ik, ik praat ook veel liever tegen een zaal mensen. Dat, uh, dat zeg ik meteen erbij. En daar verheug ik me ook op om uh, dat straks weer te mogen doen, hopelijk snel na de zomer. Uh, maar ja, tot die tijd moeten we het nou een keer op deze manier doen. Uh, uh, het is uh, zeker niet zo dat wij moeilijke vragen, kritische vragen willen ontwijken. Volgens mij hebben we er ook al een aantal beantwoord. Uh, en maakt u zich vooral geen zorgen, er is echt genoeg gelegenheid om in het vervolgproces op allerlei mogelijke manieren die vragen te stellen. Er komt straks ook nieuwe informatie op tafel. Er komen, komen studies, milieustudies, studies over die afstanden, over geluidimpact, studies over ecologie. En die kunt u allemaal lezen, want dat wordt allemaal openbaar. En ook naar aanleiding daarvan kunt u dan weer kritische vragen stellen. En dat zullen we uh, misschien nog wel een keer digitaal doen... Maar ik, ik denk toch vooral ook aan nou ja, uh, kleinere groepsbijeenkomsten en fysieke bijeenkomsten waar al die vragen gesteld kunnen worden. Oké, okay. um, het lijkt mij ook fijn als we inderdaad weer ja, gewoon verheug elkaar ik me echt op. in de ogen kunnen kijken. Um, hoe zit het met de gezondheidseffecten? Houden jullie daar rekening mee? Ja, zeer zeker. Um, ja, er zijn, daar zijn natuurlijk wettelijke normen voor, ja. hè? Uh, uh, geluidnormen bijvoorbeeld. Ja, en dat gaan we nauwkeurig bestuderen. Ja, en dat, dat is natuurlijk wel een heel zwaarwegend argument gezondheid. Ja, het is natuurlijk niet de bedoeling om de gezondheid van onze inwoners te schaden. Integendeel, de uiteindelijke doel van, van uh, windenergie en andere vormen van energie is juist om hè, uh, de leefbaarheid te vergroten. Want in totaal, hè, uh, dat weten we wel, hè. als je het alle effecten meeneemt, ja, bijvoorbeeld het feit dat je minder uh, met benzineauto's gaat rijden, meer elektrisch, ja, dat betekent wel schonere lucht. Ja. Hè, er zitten ook zeker gezondheidsvoordelen aan, uh, uh, maar we moeten die gezondheidsnadelen niet uh, uh, ja, bagatelliseren. Daar moeten we echt heel veel aandacht en uh, goede aandacht voor hebben. Dat gaan we ook de komende half jaar doen. Dat wordt meegenomen in die onderzoek? Absoluut, Oké. Okay. Ja. Um, dan hebben we de laatste vraag, zie ik. Er is nu gekozen voor rondom de A12 en A30. Um, zijn er in het grote buitengebied van Ede niet geschiktere locaties te vinden? Nou, als u ze weet, zou ik tegen de vragensteller zeggen... hou ik me zeer uh, aanbevolen. Uh, voor zover wij hebben kunnen ontdekken, niet. We hebben daar wel goed naar gezocht. We hebben het hele gebied van Ede in kaart gebracht. Mm -hmm. Daar is dit uitgekomen. Uh, en ja, wij denken echt dat dit de, de, de meest geschikte zijn. Ja. Uh, uh, maar nogmaals, er moet nog wel extra onderzoek plaatsvinden... ...voor we dat definitief kunnen zeggen. Uh, helder, helemaal duidelijk. Um, zou ik graag willen vragen of jij uh, uh, grotendeels de avond af zou willen sluiten? Ja. Ik ben vooral benieuwd naar nou ja, wat nu bij is gebleven. Wat, wat neemt u hier nou van mee? Ja. Um, dat? Ja, om te beginnen is denk ik wel... Uh, aardig om te vermelden dat er op dit moment 240 mensen uh, deze bijeenkomst volgen. Dus dat is wel een hele hoge opkomst. En dat laat zien dat het onderwerp uh, ja, energie, uh, duurzame energie, erg leeft uh, in, in, uh, in onze gemeente. En waarschijnlijk ook wel in de buurgemeentes. Want ik weet dat er ook veel mensen uit Veenendaal meekijken. Nou, dat vind ik in ieder geval een, een goede start. Want we willen ook graag het contact uh, ja, met u... Uh, met omwonenden, met belanghebbenden, uh, zo goed mogelijk houden en, en ook het gesprek uh, verder aangaan. Dus wat dat betreft denk ik dat deze avond zeer geslaagd is. Uh, ik vind dat een hoge opkomst. Uh, uh, ja, daar, daar, uh, daar, daar ben ik heel blij mee. Uh, nou, ik heb eigenlijk twee, als ik het even, even heel uh, schetsmatig doe, heb ik twee type vragen gehoord. Eigenlijk meer de, de vraag van, ja, ik ben bezorgd. He? Eh, nou, we hebben gepoogd om daar een eerste aanzet voor antwoorden te geven. Nogmaals, er komt nog een heel proces waarin er nog veel meer boven tafel zal komen. En waarin er ook veel meer van dat soort vragen nog gesteld kunnen worden. Maar ik heb toch ook wel veel vragen gehoord, met name voor Kees Donker, over ja, wat zijn de kansen hè, van, van, van, van, van nou ja, in dit geval vooral windmolens. Maar ja, van duurzame energie in zijn algemeenheid. En, nou ja, ik sta eh, ook heel erg open daarvoor, het college ook. Uiteraard, hè. Uh, uh, want we hebben dit uitvoerig besproken. Uh, wat je ziet in onze gemeente is, wij willen heel graag als gemeente onze inwoners de kans bieden om zelf de eigenaar te worden van de duurzame energie van de toekomst. En uh, daar wil ik graag nog aan toevoegen, uh, ook de inwoners van Veenendaal, hè, die uh, willen we daarmee uh, op weg helpen. Want Veenendaal heeft zelf op zijn eigen grondgebied geen mogelijkheden. Uh, of heel weinig mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Het is gewoon een, een vrij kleine gemeente qua grondoppervlakte. Ede heeft wel die ruimte. Dus ik zou ook graag de mensen uit Veelendaal ja, uh, willen uitnodigen, nadrukkelijk, om mee te doen met ons. Uh, uh, want ook Velendaal heeft uiteindelijk een opgave. Moet ook, hè, dat staat ook in allerlei afspraken, die ook bekrachtigd zijn door de gemeenteraad, moet ook op een gegeven moment een bepaalde hoeveelheid energie gaan opwekken. En wij willen daar graag ook uh, ja, een rol bij spelen omdat Veenendaal het niet alleen kan. En zo zijn er ook weer heel veel dingen die wij niet alleen kunnen als Ede. Waar Veenendaal ons dan weer bij helpt. Hè? Bijvoorbeeld de opvang van, uh, van daklozen, om maar eens een voorbeeld te noemen. Uh, nou ja, tot slot uh, wil ik iedereen oproepen om vooral ook gebruik te maken van, van de instrumenten, hè, van, de, van de communicatiemiddelen die wij ter beschikking stellen. We hebben de website e-natuurlijk.nl, daar kunt u alles terugvinden, ook de opname van, uh, van dit webinar. Uh, we hebben ook een nieuwsbrief, daar kunt u zich ook via deze website abonneren. En nou, ik zou zeggen, uh, hartelijk dank voor het kijken, hartelijk dank voor uw belangstelling en uw betrokkenheid. En ik hoop dat we elkaar snel in het echt kunnen zien. Ja, dank u wel, in ieder geval. Um... Er rest mij uh, weinig anders te zeggen dan inderdaad uh, te beamen wat de wethouder ze juist verteld heeft. Dat een heleboel van deze informatie via internet weer terug te vinden is. Um, ook wat ik zojuist al aangaf, uh, het filmpje van deze bijeenkomst zal vanaf aanstaande maandag op deze website te vinden zijn. Kijk, de website wordt nog even uh, op het scherm getoverd. Dat is prettig. Um, mocht u nou nog een vraag hebben en... Uh, uh, deze kunt u niet meer stellen zo dadelijk aan het einde, uh, omdat het WhatsApp-nummer volgens mij afgesloten wordt, voor zover ik uh, heb begrepen. Uh, dan kunt u nog een mailtje sturen naar edevoordewind.nl @ede um, Ook dit e-mailadres kunt u ongetwijfeld terugvinden op de website die hier genoemd staat. Um, wil ik u graag allemaal bedanken voor het kijken, voor het actief meedenken, voor het insturen van vragen. En dan wens ik u allemaal een hele fijne avond.